Dit is Alfa, dat is de Alfa vrouw van de kudde, niet? Je hebt de Ja, nee nee, ik geen filoneer. Nee zo. Nee, nee, nee. En die blauwe ogen, dat is heel erg mooi, eh, maar dat duidt erop dat ze een genetische afwijking vragen. En vaak zijn ze dan vanaf de geboorte doof en of blind. En dat heeft zij dan niet, maar wel 75% kans om doof of blind te worden in haar leven. Nu ben je nog lekker de overhaal.